Superleuke band met collega's, mooie producten waar we aan werken. Dat maakt het gewoon mooi om, uh, om met elke mee te werken. Als je bij RME binnenkomt, dan word je van tevoren uh, heel goed begeleid. Uh, er zijn meereisdagen met, uh, met collega's. We hebben hier een, een super prachtig mooi trainingscentrum. Hebben we. Dus uh, ja, op, op dat punt uh, word je niet zomaar losgelaten bij ons bij bergermeer. Dus verschillende projecten, verschillende mensen. Uh, ja, je komt op plekken waar normaal mensen niet, niet komen. Dus, dus dat is echt leuk om, om, om naar mee te kijken. Remee is gewoon een, een mooi krachtig bedrijf, een professioneel bedrijf. Uh, daar straalt het ook uit. Dus ook de, ook de omgaan en de collegialiteit met elkaar. Bij Remee zijn zeker uh, doorgemogelijkheden. En als, uh, als Remee ambitie ziet, dan, uh, ja, dan gaan ze zeker er uh, alles voor jou uit proberen te halen. Remee faciliteert mij uh, om meer uit mezelf te halen. We werken met goede gereedschappen, gekeurde gereedschappen. Elk jaar worden gereedschappen, meetgereedschappen gekeurd. Ja, gewoon zoals het hoort. Welke skills heb je nodig? Daarom Ja, technisch onderlegd, zelfstandig kunnen werken, sociaal zijn, zelfverzekerd. Dat vind ik wel belangrijk in de uitstraling natuurlijk, als, als monteur zijn. Ja, voor mij persoonlijk is het gemerkt absoluut de beste werk. zeg ik, ik loop hier al 22 jaar en ik loop er steeds een big smile. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. Dus voor mij is Romea absoluut de beste werkgever.